Ontwikkeling is alles de basis voor persoonlijke en professionele groei. Ontwikkeling is noodzakelijk om zinvol mee te kunnen blijven doen. Ontwikkelen doe je altijd en overal. Op school, thuis en op het werk. Samen, alleen oh, je leven lang ontwikkelen. Zo haal je het beste uit jezelf en houd je het. de regie. Het biedt je kansen kost. en zekerheid als persoon, werkende en werkgever. Want de wereld en arbeidsmarkt veranderen snel. Denk aan de impact van digitalisering en robotisering. En aan het feit dat we steeds ouder worden en dus langer doorwerken. Of het nou gaat om bijscholen of omscholen, formeel of informeel, belangrijke basisvaardigheden of specialisaties. Blijven ontwikkelen is noodzakelijk en geeft de energie een leven lang ontwikkelen moet vanzelfsprekend zijn. Niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor die van de ander. Het is aan ons, onderwijs, werkgevers, werknemers, docenten, directeuren, voorzitters, beleidsmedewerkers en ministers, om daar onze schouders onder te zetten. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. En zo Een leven lang ontwikkelen voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld maken. Want ik maak het mogelijk. Jij maakt het mogelijk. Wij maken het mogelijk. Wat een mooi uh, filmpje. Uh, ontwikkeling is de basis voor persoonlijke en professionele groei. Dat waar het om gaat op de dag van werken en leren op 30 september aanstaande in de Lokhal in Tilburg. Mijn naam is Jede Delie, ondernemer met Ivy Queer en een van de organisatoren van de Dag van Werken en Leren, samen met initiatiefnemer Tilburg University, eh, Bibliotheek Midden-Brabant en Leren en Werken Midden-Brabant. Samen met een aantal experts hier aan tafel eh, nemen we een voorschot op de Dag van Werken en Leren met een webinar die eh, draait om geslaagde carrièreswitches. En deze experts zijn helemaal thuis in arbeidsmarkttransities. Ik mag ik beginnen bij jou, Danielle, om jezelf voor te stellen? Zeker. Nou, Danielle Rooster, Manager Arbeidsmobiliteit bij de Rabobank. Daar begeleid ik uh, vanuit mobiliteitscentrum mensen van baan naar baan. Soms gedwongen vanuit reorganisaties, maar gelukkig steeds meer vanuit de regie op hun eigen loopbaan. Mm -hmm. Dus dan hebben we één-op-één gesprekken, ik geef trainingen en workshops. Alles om mensen van baan naar baan te helpen. Mooi, dankjewel. Evert. Evert hey, van Summeren, ik ben projectleider van het succesvolle project Switch in Midden- en West-Brabant. Een samenwerking tussen een groot aantal verzorgings- en verpleeghuizen, ouderenzorg en bureau G&D, een particulier opleidingsinstituut, waarbij we zij-instromers heel nadrukkelijk in anderhalf jaar tot drie jaar omscholen naar een functie in de zorg, in de ouderenzorg. En dan Dionne, mijn collega vanuitvogelieer. Ja, Dionne van der Straten. Ik ben adviseur bij Ivy Career. Wat wij doen is, uh, wij brengen talent objectief in beeld door middel van game-based assessments. En waarom doen we dat nou? Uh, nou, zeker voor die carrière-switches. Uh, uh, je ervaring die je hebt opgedaan is belangrijk, maar nog belangrijker is natuurlijk van, nou, waar zit nou jouw talent en vooral je verborgen talent? Uh. Nou, we hebben dus een uh, compleet panel die zowel de kant van de medewerker of de werkzoekende belicht... maar ook zeker ook, de kant van de werkgever, want we hebben elkaar allemaal nodig... zoals ook gezien in het filmpje, om carrière-switches te laten slagen. En we moeten wel, want de wereld verandert, de arbeidsmarkt verandert heel erg sterk. Denk aan digitalisering, de robotisering, maar natuurlijk ook corona op dit moment... en het feit dat we veel langer moeten werken omdat we nu eenmaal ouder worden... Stap 1 is inzicht. Wat uh, kun je allemaal al ontdekken voordat je aan een carrière switch begint. Stap 2 is kijken naar mogelijkheden. Stap 3 is actie, niet de minst onbelangrijke natuurlijk. Uh, vervolgens gaan we in op een aantal mooie voorbeelden. En we zijn ook heel erg benieuwd wat jij naar vandaag gaat doen. En we nemen je nog tenslotte mee uh, naar een kijkje vooruit en je kunt uiteraard vragen gaan stellen. Uh, er zijn dus zoals gezegd verschillende aanleidingen om een carrière switch te maken of te faciliteren vanuit de werkgeverskant. Danielle, wat kom jij allemaal tegen als manager arbeidsmobiliteit? Veel, uh, zowel bij de Rabobank, maar als ook daarbuiten, hoor ik natuurlijk veel ontwikkelingen. Maar je ziet vaak wel dat de aanleiding nog steeds gedwongen, ontslag is of faillissement, dus vanuit noodzaak dat mensen op, op zoek gaan naar iets anders. Ook wel veelal ingrijpende gebeurtenissen privé, dus dat er echt een aanleiding is om te gaan veranderen. Dus daar komen een hoop emoties bij kijken. Gelukkig zie je aan de andere kant ook wel een kantering, uh, kantering door uh, corona. Onder andere dat mensen echt gaan nadenken over hun werkgeluk. Van ben ik nog aan het doen waar ik blij van word? Of mijn functie is inhoudelijk erg veranderd of mensen zitten meer thuis te werken. Waardoor ze ook wel zijn gaan nadenken over, van doe ik nog wel wat ik leuk vind en waar ik gelukkig van word als ik dit op mijn pensioen mag gaan doen. Ja, ik denk dat het allemaal bekende onderwerpen zijn. Voor jou Evert, kun je daar nog een aanvulling op geven? Nou, ik sluit al aan, meer uitdaging is absoluut een, een, een veelgehoorde uitdrukking. Uh, maar ook mensen, wij, wij bieden natuurlijk mensen werk in de zorg. Mensen die uh, eigenlijk al jarenlang de droom hadden om in die zorg uh, te gaan werken. Uh, nou, daar toch hun, uh, hun focus op gehad hebben. Wat meer ruimte krijgen naarmate de kinderen wat ouder worden. En toch weer gaan voor ja, een nieuwe toekomst. Dus echt hun droom achterna gaan. Herkenbaar. Uh, Dionne, jij weet ook uh, meer over de bewegingen van uh, organisaties om uh, zich te ontwikkelen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, uh, want het is wat je zegt, niet alleen medewerkers moeten ontwikkelen, juist ook wel organisaties. zie je nu uh, heel erg door corona natuurlijk een uh, nou, aantal branches, uh, zoals horeca, evenementen, leisure, die gewoon echt uh, uh, ja, flink geraakt zijn daardoor. Uh, daarnaast heb je bijvoorbeeld dingen als uh, dalende omzetten, negatieve resultaten, krimp, uh, waardoor je afscheid moet nemen van mensen. Uh, aan de andere kant, de positieve kant natuurlijk, omzetstijging, uh, waardoor je gewoon echt wel meer mensen nodig hebt. Uh, reorganisaties, uh, nou ja, echt een opgaven waar je doorgaat uh, als organisatie, uh, capaciteitsgebrek. Um, uh, en dat kan zowel aan de kwalitatieve kant zitten, dus uh, kennis en kunde wat ontbreekt, uh, of aan de kwantitatieve kant. Uh, veel organisaties zien ook de noodzaak uh, uh, tot verjonging. Uh, de vergrijzing uh, komt in uh, diverse sectoren natuurlijk steeds harder uh, aan, uh, waarbij nou ja, organisaties zoeken van hoe kunnen we jong talent aan ons gaan verbinden... Um, en soms ook gewoon de war on talent, moeilijk om echt goede medewerkers te vinden. Uh, en dan eigenlijk ook de passende medewerkers. Nou, dan gaan we nu naar uh, de drie stappen. We maken natuurlijk een begin met stap 1. Want waar begin je nou als je een carrièreswitch overweegt, als je hem noodgedwongen moet maken? Of als je die wil faciliteren voor je eigen medewerkers of juist nieuwe mensen wil aantrekken? Evert, uh, waar uh, zou jij beginnen? Nou, het begint in ieder geval met drie basisdingen. Wat wil ik? Wie ben ik? En wat kan ik? Hè, dat, daar zit sowieso een, een, een driver. En dan wordt die lastig, uh, want er is een hele grote brei eigenlijk aan mogelijkheden. En ja, je hebt wel een beeld bij bepaalde functies en mogelijkheden wellicht, maar is dat beeld terecht? Dus hoe ga je dan zorgen dat je goed beeld krijgt van de functie of de branche waar jij uh, geïnteresseerd in bent? En hoe kom je dan tot uh, welke baan en welke branche past echt bij mij? Uh, nou, wat wil ik bereiken, is dus wel een essentiële vraag. En hoe doe ik dat? Ja, Mooi. Danielle, heb jij nog meer uh, zaken die tot uh, inzicht uh, kunnen leiden? Ja, ik denk dat Evert al goede kernvragen heeft gesteld. Uh, ik merk ook wel in de praktijk dat mensen dat soms lastig vinden om voor zichzelf te beantwoorden. Dus ik zeg ook altijd, ga met anderen het gesprek aan. Wat zie jij me doen? Uh, nou, waar zie jij mogelijk kansen voor mij voor de toekomst? Uh, ja, wat wil je nog leren en ontwikkelen ook, hè, voor de toekomst? Neem dat er ook zeker in mee. Oh, we moeten ook brood op de plank houden. Dat moet ook, ja. ja. ja. ja. En dat, dat inzicht is wel belangrijk om te ja. bepalen welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst. Ja, en ook wat even net zegt terecht: van waar vind ik dan die banen? En, uh, en die mensen die me kunnen helpen om te laten zien of dat iets voor jou kan zijn voor ja. de toekomst. Ja, mooie punten. Dan uh, ga ik weer even overstap maken naar Dionne. Een werkgever heeft natuurlijk ook inzicht nodig om uh, in beweging uh, te komen. Ja. Wat uh, raad jij hen aan? Ja. Uh, kijk, de vraag start altijd met je, je strategische plan. Waar willen we naartoe met de organisatie? Uh, uh, wat is onze missie, onze visie en de doelen die we willen bereiken? Um, als je die helder hebt, kan je gaan kijken van nou ja, en, en welke mensen passen daar dan bij? Hè? Welke uh, vaardigheden moeten we dan in huis hebben... om uh, ook uh, daar te komen waar we willen komen met elkaar? Um, en dan ook kijken, wat hebben we daarvoor nu al in huis? Uh, uh, wie zijn hier, welke talenten hebben die mensen en daar dus ook welke verborgen talenten hebben mensen. We denken vaak nog van, nou iemand zit op een gegeven moment op een functie, dus dat is iemands talent. Uh, uh, maar het zou zomaar kunnen dat iemand op een uh, hele uitvoerende rol ook heel creatief is uh, uh, en daarin dingen wil betekenen. Nou, breng dat in kaart. Uh, ga vervolgens ook kennen, me, uh, kijken. Uh, matcht dit nou ook met de bedrijfscultuur uh, die we hier hebben en wat willen we dan uh, met elkaar uh, om vervolgens te gaan bepalen van nou wat willen we ontwikkelen uh, en wat hebben we daar dan voor nodig en welke stappen moeten we daarop inrichten. Ja, mooie punten Dianne, die je genoemd hebt. Evert, heb jij daar eventueel nog een aanvulling op? Ja, misschien wel um, als je erover nadenkt over... Uh, ...de mensen die uh, uh, bij je in de organisatie werken of die ook bij je willen blijven werken. Dus ik denk dat het goed is om altijd goed in beeld te hebben... ...wat maakt nou dat je organisatie uniek is... ...en uh, hoe trigger je de mensen die er al zijn om gewoon ook te blijven. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Ja, want anders ga je zomaar ergens vanuit... En uh, plotseling verdwijnt je talent die je niet had willen verliezen. Precies. Dus je wil ja. ook engageren. Dat ja. is ook wel, een, als ik daar iets op mag aanvullen, dat is ook wel een uitdaging van deze tijd met het vele thuiswerken. Oh ja. Want hoe hou je nou die verbondenheid bij je organisatie? Dat hoor ja. ik ook wel veel. Van ja, of ik dan voor dit bedrijf het werk doe of hetzelfde werk vanuit huis ja. voor een ander bedrijf. Persoonlijke relatie. Dus die persoonlijke betrokkenheid. Beetje... Ja. Ja. Ja. Ja. dat is wel belangrijk om daar als bedrijf denk ik, echt eens in te steken. Ja. Ja. Ik, ik hoor best wel van de vrijdagmiddagborrels. Uh, dat die nog online gegeven worden. Ja, maar dat zijn al kleine, kleine voorbeelden. Ja. Ja, wij hebben de donderdagmiddagborrel, daar maar uh, ook goed. Ja, dat ja. werkt wel. Dat zijn ja. kleine interventies die je kan doen. Ja, super. Oké, okay, we zijn dus gestart met een aanleiding en stap 1 was inzicht. Stap 2, Danielle, wat uh, houdt die in om een geslaagde carrière switch te maken? Uh, ja, vooral kijken naar welke mogelijkheden er zijn uh, voor de toekomst. En uh, ook welke hulpbronnen je kan aanschieten. Dus wie kan jou bijvoorbeeld helpen in dat traject uh, daar naartoe? Uh, hoe ziet je netwerk eruit? Kan iets zijn? En Wat ik vaak dan zie is dat mensen heel erg kijken naar hoe een netwerk al is vanuit de functie die ze gedaan hebben. Maar zeker als je een stap naar een andere branche wil maken, hoe is dan je netwerk georganiseerd? Je kan je voorstellen, als ik het voorbeeld van de bank mag noemen, iemand die vanuit de bank naar het onderwijs wil. Die heeft vaak een heel netwerk in bankenland, maar nog ja. niet in het onderwijs. Dus het is wel belangrijk om daarop te investeren, denk ja. ik. En daar, vanuit daar ook kijken: van ja, waar kan ik meekijken? Stage lopen of een kopje koffie drinken met iemand die iets kan vertellen over uh, mijn toekomstige baan. Dionne, heb jij nog aanvulling op het verhaal van Danielle? Uh, ja, zeker. Ik denk, uh, um, uh, een van de dingen die soms ook vergeten wordt is, uh, kijk vooral ook uh, naar de mogelijkheden bij je eigen werkgever. Uh, je hoeft niet altijd meteen de hele grote stap te zetten. Is het niet mogelijk om al op onderdelen bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen? Uh, nou ja, kan, kan je daar uh, stappen zetten uh, richting uh, uh, die switch? Uh, denk ook, nou jij ja, noemde al even hè, de, de stageplek. Uh, kan ook vrijwilligerswerk zijn soms, uh, om gewoon eens in je avonduren of op je vrije dag uh, daarin alvast wat te gaan proeven van nou, wat past dan uh, bij me. Um, en verdiep je in opleidingen. Uh, is het bijscholen wat nodig is? Moet je echt ongeschoold worden? Nou, ga daar ook eens op oriënteren um, nou ja, wat een goede volgende, volgende stap daarin is. Ja, mooie punten, Dionne. Evert, wat raad jij werkgevers aan die carrière-switches vrijwillig of gedwongen willen faciliteren? Nou, volgens mij begint het met het goede gesprek, het echte gesprek. Praat eens door waarom iemand een carrière switch wil maken, wat hij daar denkt te gaan vinden, wat hij nodig heeft ook. Met name bijvoorbeeld in financiële zin. Je kunt niet zomaar tijdelijk je baan opzeggen. Tenminste, de meeste mensen kunnen dat niet uh, huren en hypotheek lopen door. Dus je zult ook iets met de financiën moeten. En faciliteer dat uh, en help mensen ook om nou, op, op sommige momenten bijvoorbeeld mee te mogen gaan lopen op andere, uh, binnen andere bedrijven. Laat ze stage lopen, laat ze kennis maken. Jij gaf het al aan met mensen koffie drinken. Gewoon dat dat beeld wat ze hebben ook uh, een stevig beeld wordt en dat ze niet de fout maken om nu vrij snel een stap te maken waar ze straks niet vinden wat ze denken te vinden. Dus, dus het echte gesprek goed faciliteren in financiële zin, maar vooral ook in, uh, ja, in ruimte en tijd om mee te kunnen lopen en kennis ja. te kunnen maken. Ja, ja. ja wat ik ook uit het filmpje heb opgemaakt is dat we in ieder geval samen moeten werken. Ja, als individu, als medewerker, uh, als werkgever, maar ook opleidingen. Eigenlijk moet alles in elkaar vallen en ja, Rabobank, Daniel, is daar een heel goed uh, voorbeeld van. Ik noem dat echt goed werkgeverschap. Uh, wat doen jullie allemaal als Rabobank? Ja, wij doen heel veel. Uh, we hebben natuurlijk het mobiliteitscentrum, vanuit waar we heel veel activiteiten voor mensen organiseren. Dus medewerkers kunnen op inloopmomenten komen om eens met een loopbaanadviseur uh, van gedachten te wisselen. Uh, we organiseren inspiratiesessies, ook met andere branches samen, waaronder met de zorg of met het onderwijs, om mensen te laten zien wat er nodig is om daar te komen. Um, wat ook wat Dionne net zegt, uh, stageplekken binnen de eigen organisatie. Soms hoor je dat iemand uh, financieel adviseur is geweest altijd en de overstap naar HR-functie wil maken. Dus ga dan een stage lopen bij een HR-collega om op die manier je ervaring op te doen en je CV te verrijken. Uh, en daarnaast hebben we vanuit CAO een, een aantal uh, financiële compensaties die helpen. Waaronder onder andere het ontwikkelbudget, dus medewerkers krijgen ieder jaar een bepaald budget en dat mogen ze vrij besteden aan welke opleiding ze dan ook willen als het maar bijdraagt aan een toekomstige baan of behoud van baan voor de toekomst. Ja. Ja, nou, kan ik me voorstellen dat er een hoop werkgevers zijn die zich dat allemaal nog niet kunnen permitteren. Nee. Maar ik weet wel dat bij de Rabobank ook heel wat instroom komt uit allerlei branches. Dus zo helpt eigenlijk de Rabo ook uh, ja, andere ondernemingen door juist mensen aan te nemen die mogelijk uh, ja, geen ervaring hebben. maar wel alle competenties uh, hebben om uh, ja, een, een carrière binnen het bankwezen tot slagen te laten komen. Zeker. We hebben aan die kant ook gewoon goede mensen nodig. Uh, nou, we hebben nou ja, mooie pakketten denk, om mensen op te leiden en uh, weer een warm welkom te he heten. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk in die tijd. En wat, we ook, wat ook wel belangrijk is, is dat we de managers ook echt helpen van, wat, uh, op het punt wat Evert net aangaf, van hoe voel je dat goede gesprek. En hoe zorg je dat je medewerkers bevraagt op wat ze nodig hebben om voor de... ...toekomst met plezier naar hun werk te blijven gaan. Nu we stap 1, inzicht, de mogelijkheden bij stap 2 hebben verkend... ...gaan we naar uh, 3, en dat is? Nou, stap 3 is de actie, hè? Ja, uh, is ook waar. daadwerkelijk dingen, uh, dingen gaan doen. Uh, een van de dingen om te doen is om te kijken naar dat talent. Wat is nou mijn talent? En laat dat objectief vaststellen. Uh, we weten allemaal als we moeten noemen waar we goed in zijn. Je kan altijd wel dingen noemen, maar de dingen waar je echt heel goed in bent... ...die echt heel goed bij je passen, uh, die herken je vaak zelf niet eens. Uh, nou, bij Ivy Career uh, um, kunnen we je helpen bijvoorbeeld om dat te doen, uh, vind ik zelf ook echt op een leuke manier. Je gaat gewoon spelletjes spelen uh, en door middel van die spelletjes kunnen we in kaart brengen uh, waar zitten je vaardigheden. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel, je basisvaardigheden, uh, rekenen, taal, dat soort dingen. Um, we kijken naar je persoonlijkheid, waar zitten je drijfveren? Nou, dan krijg je echt een beeld uh, van nou ja, wie ben ik nou... Uh, om dat vervolgens dan te je en, en wat voor rol of functie past daar dan bij? Maar ook wat voor soort organisatie. Uh, het is heel belangrijk dat je, je ook kan herkennen in uh, nou ja, waar een organisatie graag naartoe wil en hoe de cultuur uh, is. Um, en vervolgens, nou ja, als de stap komt van, nou dan wil ik toch eens uh, gaan solliciteren ergens. Ga je ook echt verdiepen in uh, het solliciteren anno nu eigenlijk. Uh, als het een tijdje geleden is dat je gesolliciteerd hebt. Uh, uh, ja, dat, die ontwikkelingen gaan ook zo snel. Je ziet heel veel nu ook met uh, videosollicitaties. Uh, het is uh, op heel veel plekken echt niet meer uh, gewoon het cv en een brief uh, sturen en wachten tot je uitgenodigd wordt. Dus uh, dat zou ik ook zeker adviseren voor de actie. Uh, Evert, uh, wat kun jij nog aanvullen op hetgeen uh, Dion verteld heeft? Nou, ik vind de opmerking uh, van Dion, het solliciteren anno, anno 2020, 2021 al bijna, vind ik wel een mooie, want uh, dat is echt wel veranderd. Uh, je bent veel meer bezig met, uh, nou, tegenwoordig noemen ze het bijna branding, van je, van je eigen merk. Oftewel, je eigen naam met alles wat je kunt, je kwaliteiten, je verborgen talenten. Uh, netwerken, ook zo'n ding. Vroeger uh, uh, schreef je in op een vacature in de krant. Tegenwoordig ben je veel meer bewust bezig met uh, je netwerk, wie ken je. En dan gaat het niet alleen maar om je zakelijke contacten, maar ook je informele private contacten. Wie kent wie? Kun je via iemand uh, een contactpersoon te pakken krijgen? Ook om eens bijvoorbeeld te bellen voor een bakje koffie, hè, waar jij het over had. Uh, dat zijn toch dingen die uh, ja, een stuk beter en efficiënter werken als uh, de oude krant. En daar uh, vacatures uh, uh, uithalen. Um, wat misschien ook wel een goede tip is, is uh, ja, maak eens gebruik van een loopbaancoach. Weet je, uh, die zijn er Legio, er zijn hele goede. Uh, en die kunnen je tot uh, hele mooie inzichten uh, brengen. Hey, en tenslotte, uh, tenslotte het, uh, het omscholen. Hè. Als je naar een hele andere branche wil, uh, ja, dan zul je ook moeten kijken waar moet ik in geschoold worden. Daarin heb je natuurlijk de reguliere opleiders, de ROC's, de hbo-opleidingen, uh, maar ook particuliere partijen, ook bedrijfsopleidingen. Uh, ja, het is heel goed om je daar eens in te oriënteren. Wat heb ik nou nodig? Wat mis ik? Wat moet ik minimaal doen? En hoe kan ik uh, een, een makkelijke, korte sprong maken naar het andere veld? Dat is iets wat Switch bijvoorbeeld ook doet. Hè? Um, wij hebben uh, heel hard mensen nodig uit het andere beroepsveld. 80.000 tekorten tot 2025. Dat zijn serieuze aantallen. Daar is ScienceStroom echt een prachtige uh, uh, groep in. Um, maar goed, zijnstromers, bijvoorbeeld van de Rabobank, ja, ze moeten wel omscholen. Want je moet wel weten hoe je die steunkous aantrekt en hoe je medicatie toedient. Um, nou, Switch biedt daarin bijvoorbeeld met uh, bureau GND een verkort opleidingstraject, anderhalf jaar. En je bent MBO3-verzorgende IG gediplomeerd. Daar zijn legio-mogelijkheden. Mooi. En je wilt de risico's zo klein mogelijk houden aan twee kanten. Dus uh, wat Dionne aangeeft, laat het eens objectief testen. Ja, dan daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen een, een stap maken die hem ook niet bij ze past. Of ja, dat je je dure personeel, die het al zwaar heeft, anderen laat opleiden die vervolgens alsnog afhaken. Danielle, dan zijn we bij jou aangekomen. Wat kunnen werkgevers doen als het gaat om actie, het faciliteren of initiëren van carrière switches? Ja, we hebben het al een paar keer wel eerder gehoord. Evert noemt het daar straks ook al, maar ik denk echt tijd maken voor het goede gesprek. Dat het daar echt begint. Dat managers uh, niet voorbij gaan en snel, sneller over de doelstellingen gaan praten. Maar echt luisteren naar wat heb je nou nodig om je te oriënteren en klaar te maken voor de toekomst. Uh, banen gaan gewoon veranderen. Uh, dus, maar ik denk ook het aanbieden van stageplekken, uh, tijdelijke detacheringen mogelijk maken of te kijken naar wat is er... Uh ...nodig niet alleen op kennis, maar ook naar de competentiekant. Dus ik denk dat we als organisaties ook de draai moeten maken om verder te kijken... ...dan alleen de kennis die iemand heeft opgedaan de afgelopen jaren. Maar veel meer, wat kan iemand nu? Dus eigenlijk moeten ze een beetje van het veilige pad af gaan. Ja. En dus gewoon kijken vanuit kansen. Luisteren. En, ja, en ik zeg altijd, ja. Ja, je hoort heel vaak, maar dat kan niet. En ik zeg altijd, maar wat als het wel zou lukken? Ja. En wat is ja. er dan nodig? Dus ja. probeer dat gesprek ook met elkaar aan te gaan. Mooie, mooie trigger. Nou, dan zijn we aangekomen bij uh, ja, wat jij gaat doen na vandaag. Mogelijk zijn hier wat suggesties aan tafel waar je van zegt van nou, dat kan morgen gelijk uh, plaatsvinden. Dionne, geef jij eens een hint? Ja, ja nou ja, wat Eva net aangaf, hè, die loopbaancoach. Als je denkt van nou ja, het is, uh, ik, ik vind het gewoon fijn om door een professional begeleid te worden daarbij. Uh, ga eens zoeken uh, um, of je goede loopbaancoach, kijk ook vooral of diegene bij je past. Um, als je denkt, nou ik heb die professionele hulp eigenlijk niet nodig. Uh, je omgeving hè, kan je ook eens vragen om mee te denken. Ook eens te bevragen op waar zie jij me nu en waar ken jij mensen. Uh, dus gebruik die ook vooral. Um, online is er veel uh, te vinden. Nou, uh, Ivy Career kan je helpen, maar zo zijn er ook heel veel andere online testen uh, die je kan doen. Um, nou, Het is een kwestie van eens googlen uh, en dan vind je ook wel hulp daarin. Ja. Mooi. Evert. Ja, ik kom even terug op wat al een paar keer gezegd is, het echte gesprek met je personeel voeren. Geef ze ook voorlichting in de mogelijkheden die er zijn. Kijk naar een strategisch personeelsplan, zorg dat dat er is, dat je weet waar je het over hebt. Wat heb je aan mensen tekort, wat heb je aan mensen, wie gaan er binnenkort met pensioen, waar zitten je gaten en mogelijkheden. En heel belangrijk, natuurlijk wijs je personeel, maar ook de werkgevers op de dag van werken en leren op 30 september. Dat natuurlijk een prachtige uh, bijeenkomst gaat worden. Mooi. Danielle, heb je nog een Ja, Jazeker, ik denk dat er al veel punten gezegd zijn. Maar ook het marktonderzoek is denk ik heel belangrijk. Uh, banen die er vorig jaar waren, zijn er nu niet meer. En nieuwe banen en functies ontstaan elke, elke dag weer. Ik ben elke keer weer verrast. Dus doe onderzoek, kijk eens op Indeed of op andere vacaturesites sites wat het tegenwoordig allemaal is. Want dat verandert echt met de dag. Kijk dan ook echt naar de inhoud van de functies. Dus laat je niet alleen afleiden door de naam, maar lees echt die teksten en ga eens goed kijken wat bij je past. Um, ja, en wat je ook zou kunnen doen als je het hebt over solliciteren anno 2020, 2021. Ja, kijk naar je cv en je LinkedIn en zorg dat dat niet alleen is wat je in je huidige functie hebt gedaan, maar dat al je talenten daar goed naar voren ja, komen. Die kun je al sowieso oppoetsen natuurlijk. Ja. ja. Nou, dank jullie wel. Jullie hebben misschien ook vragen aan ons. Wees vrij om ons vragen te stellen. Zullen ze graag beantwoorden. En vergeet vooral ook niet even naar de leuke interviews te kijken. Naar twee mensen die een gewaagde carrière switch aan het maken zijn. Vanuit het bankwezen richting onderwijs. En de ondernemer die recent als zij instromen de zorg in te gaan. We hopen dat jullie met veel plezier hebben gekeken en dat jullie met enthousiasme naar de Lokhal in Tilburg komen op 30 september, na de Dag van Werken en Leren. Graag tot ziens!